Ja, hoi. Hoi. Nou, volgens mij je hebt net de behandeling omgegaan. Zou je misschien iets wat over jezelf kunnen zeggen? Volgende nou, keer. ik ben uh, 53, ik word over twee maanden 54. Ja. Uh, in principe was ik wel tevreden met mijn uiterlijk. Ja. Uh, een paar uh, rimpeltjes, nou rimpeltjes of zeg maar, uh, ik ben wat afgevallen door stress en uh, een slechte periode meegemaakt. Ja. En dat tekende af in mijn gezicht ja. en toen heb ik van mijn schoonheidsspecialist, van zeg maar, ja. Uh, ja die heeft mij aanbevoerdigd <laughs> nou, en ik, nou. ben, ik ben heel tevreden dat ja? het gedaan nou, ja, ja Je had eigenlijk niet zo heel veel rimpels, hè. Mm -hmm. maar je had vooral een beetje, echt zo een beetje afgetrokken gezicht. Nou, we laten het even in het midden van wat er is gedaan, dat, uh, maar um, je hebt de behandeling Voel je het pijnlijk? Nee, helemaal niet. Ik nee. viel hartstikke mee en het uh, nou, uh, duurde ook niet lang. Na mijn beleving ben ik na twintig minuutjes binnen. Nou, het is wel iets langer, maar er komt ook nog wel een beetje veel kletsen, maar dat geeft niet. Ja, oké. Okay. Ja. nou, Het wordt gewoon verdoofd en uh, de prikjes. Uh, ik, je voelt het nou niks. Ja, en je, ben, je was ook wel nerveus. Ik was wel wat nerveus, maar uh, tijdens de behandeling is dat helemaal weggegaan. <laughs> nou, fijn. <laughs> Nou ja, goed, uh, bedankt. Graag gedaan. En wij zien elkaar dan over een maand. Dat is yes, goed. So, Oké, okay. Groetjes. Groetjes. <laughs>